Nice. <laughs> nice, nice, nice, nice, Foxy, let's go. Let's go Fox non-invis, fuck nice. non-invies, non-invies, Foxen. Non-invis, non-invis, non oh, non ah, met diegene met de 7. <laughs> ik heb uit, hammer uit. uit, uit. Ik heb hem. fine, ik heb Yo kijkers van Vloegje, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video hebben we en voor en nog meer bezig gerust. Ook doen wij twee giveaways: een Frusky giveaway en een Fruren giveaway. Dus laat even je IGN achter en waarom je wil winnen. Gewoon een reden voor de frusky. Laat even een like achter. We gaan voor de 45 likes. met wat leuks en sub nog even. Geniet van de video. Yo boos, deze guy die invloed heeft, die heeft gekreat. Die heeft crate, Rear had hij gepakt. Niet op in huis. Let's go! Hij is dood, hij dood, hij tegen de ingang, in de ingang, tegen de ingang, makkelijk. de ingang. Want ik heb geen. Niet te ver daarom, niet te ver daarom, niet te ver daarom. Open robot, robot, robot. Kiet aan, alspi, alspi. Als een baard alle jongen. Ja. Ja. Ik wil terug van bij de deur. Ik blijf gespringen bij de deur. Hij mag niet. Ja, let's go. Let's go. Wat had hij? Wat had hij? Probeer hem niet André, te hitten. Ja, hij probeer hem hij is in, hij in, huis is in. Heel hij is Heel gauw, Hoso. Heel gauw, Iedereen gaat <laughs> binnenkast staan, dat is niet slim. er naar binnen, er naar binnen. Oh, gast. hij is ja, er. hij oh, is er. Ja, is... ja, ze... Hij is er niet op. Degere, hij, valt, hij, valt, hij valt, hij valt, hij valt. <laughs> <laughs> ja, hou me ja. in deze hoek, hou me in dh. deze hoek. Laat André als het als je meest schiet, hij heeft Betty. Ketslees, ketslees, ketslees, ketslees. voor mij. Easy. Ik heb hem voor mij. Let's go. Op de dak. 3. 2, 1. Ik ga anders op u. Dat is bijna geproblem. Oh oh, ik, ik ben er overheen geprold. Oh, ik ben er overheen. Heel Somalië, gast! Oh, hier is heel Somalië. Ik ben bogen naar achter van Ik ben al op. Blijf nog gegroeid. Blijf maar gewoon gegroept. Bogen gewoon, bogen, bogen, bogen. Ik word hier hard gefight. Ik zei. Liks van jullie. Ja, ik heb ons. Ik zie het. Ik heb iemand. het. Hebben ze badties of niet? Ja, dit is heel misschien rastic. Ja, dit is restig, gok ik. Ja ja, eentje is Betty, dat is best. Ik ga even Betty. Ja, ja. ja. Oh, terug Hij is, oh, is, is naar de, de, de muur. Hij is naar de muur. Ja, lekker hij, hij, hij muur. Oh, oh, zo. Oh, zo die potion, die potion. Oké, okay, ja, hier, kit hem uit. Laat Andreas potion. Andreas, jij moet het meeste doen. Ik ben een toe-wan in je, toe-wan ons. Hier zijn met vier man, hier zijn ze met allemaal. Hij gaat op de trap ik Wat? Hoe niet? Ik weet niet wie. Oh, oh fuck. Ja, ik heb hem, ik heb hem. Oh, ja, ja. oh my god. Hij is een koude dood, hij is een fucking. Zijn teammates zijn er, zijn teammates zijn er. Lekker, boeien. Ja, die niks meer, Hij is 3 op dak, op dak! Op stak, op dak, op dak! Fucking no. Ik word hier in het hoekje gekrit. Ja, ik, ik, ik ga op die bedding daar niet. Ik ben je daar aan het reden. Wie zit er nog op die invis guy die we net hadden? Ik heb hem, nee, ik nee. Uh, hem. op de bed, man. Ik ook. Hij is aan het struggelen met hem. Kom, stikken, blijf stikken, We gaan noordwest, noordwest, noordwest. Zelfde, noord, Waar is die? Wat, ik ben gepult, lol! Let's okay. go! Nice, nice easy. Ik nice, yes. hey, kom nog steeds hier, kom nog steeds. Oké, laat hem maar, laat hem maar weg. Nee. Kunnen we niet beter naar he die je Oh, mijn de de oh god, wat doet hij? Doet hij? hij wat doet hij? Hij is gepult. Oh, zal ik hem Ja, ik ga een schuif hebben. Hoor. Oh, okay. Ja, he, uh, pearl, pearl naast hem. Als je hem hem hè. Oh, fuck. <laughs> fuck. Nee, dat is... Nee, Over dat de is niet, peulen, niet peulen. Oh, mijn god, wat een goeie pearl. Ik zal leefje, lekker. Yoast. Bouw, bouw, dood. Hij is dood hier Ja, 0, 0, 2, je hebt hem Lekker Nice, <Boots> oh, boys, we killen iedereen hier ja, Hij zit hier feit in het huis, feit hier in het huis Nee, in het huis, in het huis, in het huis, Oh my god Nice, nice, nice, let's go, let's go Fuck die non-evis, fuck die non-evis, non-evis fucksen Non-evis, non-evis, met diegene met de 7 Hammer uit, hammer uit, ik heb hem Dood, dood Next Komen er nog meer, komen er nog meer Dit is kijk voor Betty, dit is kijk voor Betty Ze hebben Betty's inderdaad, ze hebben Betty's Ee, ik zie ik moet keer wat. Ik ben hier een naam uitgekomen. Je je Jesus Was Christ. Oh my god, god ik heb hulp nodig. André, ik help je. Jos, die petty's. Dit is misschien je niet zo handig dat we allemaal petty's hey, hebben. Nee, nee, nee, nee. Oh ja, er zijn veel meer mensen. Ga je eruit, ga eruit, probeer eruit te komen. Probeer eruit te komen. Wat ga je nu uit te komen? Ik zit, ja, ik zit Oh nee, André zit in de blog. André is gap, gap, gap, gap. Iedereen push me binnen, push me oh, binnen, push me binnen. Push, push, push. Ja, maar je moet blokkit om battties te verkennen die stroo. Ja, mijn je boys, help je Armour! Let op je Armour. We winnen deze fight We winnen deze fight easy. Ik moet aardig gappen, ik moet aardig gappen. Ja, ik heb bodywoord in de hoek uit. Ik heb hem. Uit, ruit, ruit. Ik heb geen spot. Helpshoot, opshoot! Helps, upsit je armor boys, let op ja. oh, oh, hey, ja, ja, je armor! Shoeshoes, shoot, shoes, je Ik kan eruit, ik kan eruit, ik kan eruit, kan eruit, ik ben eruit, ik ben eruit. Nu iedereen! niet dood hier. uit, uit. Kom. Ideensaat hier in iedereen naam. Gaat wel, gaat wel de molen, molen, Ik ga hem taggen, ik ga hem ik ga fighten. Ik heb één voor je looting. Hoeveel is dat? Looting 3 gewoon, toch? Hij zit op tweede verdieping. Hij zit op tweede verdieping. Ben Ik weet ik. Ook deze guy gaat dood, deze guy gaat dood. Tel nu. Oh my god. Dus ik kill. Oh my god. En so and so so and cool. Andreas heeft een kill. ik ik weg. 30 seconden en tot alle pots. 30 seconden tot alle pots. Ja, goed, laten we pushen naar Ga naar East, ga naar East Eastgate, Eastgate, Het was een heel goede envoy. We kwamen zelf uiteindelijk tweede te staan van iedereen op de server en we hebben ook nog 5 of 6 kills gepakt. Ik daarvan 4 met de Betty. Ja, de Betty is zo sterk. Het is niet normaal hoe sterk wapen dat is. En zeker in zo'n envoi. We hebben echt heel goed gedaan met Fiction. Gass, je jouw mij moet in feite, jongen, ik had zomaar allemaal Ja, ik heb eentje, ik heb eentje, de heb van woe, hey. Oh, wacht, ik ga oh, ze met mijn vijf online toch? Ja, dan boeien mag geen. Ik ga ze gewoon jumpen. Oh, oh, ik had een zweretje. Morgen gaan we op top lekker strepen. ik ben 2v1 aan het doen, boei, jump. Fuck, aan de volg. Bananas, jongen, hou je bent back, jongen, bleek. Yo, kunnen jullie boeie. helpen? Kom kom helpen. Ja, tuurlijk, maar boys, eh, uh, Andreas wordt gedrieven 1 in een trein. Nee, 2v2. Eentje weer in het valt, eentje is Oh, dat is hem uitkutten jij <laughs> kent de <laughs> ken deze, deze skin denk ik, of niet? Kijk, nee, ik Rick, dat Rick zijn, battlefink. Dat zijn Matisse, Eva, Nee, Anefa. ik ben full base, ik ben full base Andreas, die woe enzo zo chill met Andreas. No, die zijn chill met ons Dit daarom, deze guy probeert voeding, oh ik heb hem gedropt Marvin is hier, wat een mouw hier die had ik ik hoor zo want het is <laughs> Maar is het iedereen aan te artigret? Hé boys, ik kan pre met, met shit geven. Yeah, <truhene> oh, ja, strengt, we hebben stenk hadden. Oh, we hebben shit op. Ik kan er niet, ik kan er niet, ik kan er niet. Ik kom nu, ik kom nu, ik kom nu. Jullie hebben alles, jullie hebben alles. ga er dan niet in, ballharden? Nee, nee, ja, ik word gepriepuld, ik word gepriepuld, ik word dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, dood, dood. Wie, Wie is het? dit? Wie is dit? Gaat erin, gaat erin, gaat erin. Dat is Marvin, dat is Marvin, dat is Marvin! Wie zit? Wie zit? Wie zit? Hey, Marvin! Is... <laughs> Onze kill. Onze keel! Kill. <laughs> <laughs> oh. Op het einde gingen we nog even een base in en dat ging nog verrassend goed. Slim is. Iedereen. Oh my god. Hij gaat niet door, hij niet door. Oh, je kan af. Chase, ik ga proberen om te chasen naar beneden. Nou, nou, volgens mij is er geen drop-down. Nee, of geen, wel. kijk maar. Ik, ik denk is Dat je geen stairs. Geen... Ja, geen stairs, precies die. Ik ga hem denk zo'n he down-chaser? Oh my god, wat doe ik. Kjano gaat kritten. Kjano, gaat Kjano ik zweert je. Oh, nee, het is al uitgewerkt! <laughs> ja, ik, ik ben de zijkant, ik zit aan de andere kant. Zijn er, er stairs of niet? Nee, fence Eén laag. Oh nee, twee laag. Hij heeft een Bart, hij Bart. Ja, we hebben een Bart, we hebben een Bart, Dit is ook allemaal van hun. Oké, nou, mijn mij eens geopend. En weer geclosed. Hm. Oh kut, ik val, ik ben drinken geval Ze hebben hier dus de stair staan hoor. Ik ben het Bart, ik ben hier met de Bart. Ja, ja, kill die Bart, kill de Bart! Kom op, let's man. go! Let's go! Oh, port staat Geke... open. Doe het met het zwart! Dat is wel lekker. Gekke Invisrate, gast. Mijn Invisrate ging opeens weg, hè? Ik zie echt me dood. Ik zat daar gewoon dingetje in hem. En schifte. En Yo, hopelijk heb je genoten van deze video. Laat zeker van een like achter, dat zou heel tof zijn. Doe mee aan de giveaway. Dus laat gewoon even een comment achter met je naam. En uh, gewoon een klein berichtje ofzo. En abonneer als je het niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Doei!